In uh, EKD, uh, vooral voor het Fus- en afscheidsshow. Yeah. echt een heel fijn evenement. Want je weet dat hier gewoon veel bezoekers zijn dat die gewoon uh, ja, heel erg met paarden zijn, bezig zijn als de show niet perfect gaat, dat je niet meteen helemaal wordt afgerekend ofzo. Je durf echt samen te werken met je paard en, en in één goo, zeg maar pas niet in, in, in paard. Nee. Dat, als je met een dier werkt, maar niet met een mens hoor, uh, moet je dat op zijn deur opzetten. Ik merk heel erg met EQD, ze maar zeker meer op één lijn bij de vlieg. Ja, APD is favoriete. Ja. Jongens, je hoort het hier, het is een favoriete ja, evenement, de he, EQD is, is het allerbeste. Het is gewoon iedereen op EQD: het motto is Do It For The Horse. Dat ja. merk je het gewoon inderdaad. Ook als het in de ring niet goed gaat, iedereen heeft dat goed voor je. Want ja, het is een paard. Ja, ik ik heb ook misschien nog een kleine primeur. Ja, nou. Hallo, leuk dat je kijkt. Ik ben Priscilla. En ik ben Naomi. En vandaag nemen wij jou mee op EQD. Niks Wat ben je aan het doen? Niks voor je. Dan begin je nu al met vliegen. Pré, dit is brood, ik kan nog niet beginnen. God. Allemaal mensen zijn nee, met een paar stoel. Het is morgen, het is volgende. We laten 9 uur. 9 uur. uur? Ja, lekker op Wat tijd. Het is heel tijd. We moesten van Jill. Haha. Hey. gefeliciteerd, mama van Naomi. Proost. Proost, Santé. Mogen op de, de Limburgse Vlaai. Want de Limburgse Vlaai is echt de Limburgse Vlaai, je ziet het wel. Oh ja. oh ja, maar hij is, hij is zo mals. En als je hem aanraakt, dan uh, verdampt hij. Dat is echt niet normaal. Heerlijk. So. Ik weet niet terwijl ik eet. <laughs> ja, ik kan dit wel doen, maar jij edit het waarschijnlijk. Heerlijk. Dus ja, dat, dat is weer gevaarlijk. Alles wat jij er niet in wil hebben, komt er niet in. Alles wat ik er niet in wil hebben, wordt er zo groot. Nee, nee, nee. Dat zet ik er gewoon aan. Ik deel dit gewoon, hoor. Dat geef ik helemaal niks om. Kijk hier. Ah. <laughs> Sound effect. Zult <zoekt> erbij. <laughs> Oké, okay, dat was wel genoeg. Wat heb jij daar in je handjes? En ik vind in mijn gezin. Oh, leuk! Mooi hè? Ja? en en... en. Tadaa! Wauw! Mooie poster gemaakt door Kira. Heel mooi. Zat er nog meer in? Van Alles! Heel veel informatie. Ik heb een hè? Ja. Die nemen we mee naar huis? Ja, zeker! Je staat er al op voor. Ja, niet schrikken. schrikken. Je ja, jaagt met de stuif lijn. Ja, nou nee, ja, sorry. Ik ben hier. Dat uh, is mijn job, hè? Okay. Wat is onze eerste stop? No, okay. Het toilet. Het toilet. Alleen belangrijk. Uh, to altijd belangrijk. Precies. Maar dus dat gaan we de nu zoeken. Volle Met ja, een volle baas ben je geen baas. Nee. Hoe ver ben ik nu zoet? Wat is deze plek? Dit is onze eerste ontmoetingsplek in 2018 dan. 2018. Ik weet het. misschien 2017. 2018. Nee. 2018. EQD 2018. Hier was het. Hier zat ik. Hier zat ik. Met yeah. Jeffrey. Met Jeff. Jij yeah, was hier met Devaney. Op. Oh. En wij stonden daar en toen zei... We... Hey, hey, hallo hey, dat zijn en... Priscilla en Jeffrey. Kom, we zeggen hoi! En toen zei Damnie, we... ik moet naar de wc. Dat is waar. <laughs> maar we kwamen wel. jullie we kwamen hallo, zeker, zeker. Jullie dat. kwamen hallo zeggen. Maar, hier is maar, geen toilet we of alles. wel? Nee, volgens mij... Of zijn dit, zijn dit hier? Toilet, jongens! Ik oh. ja, kan hier wel naar beneden. Ja. En dan. Liftplassen ben ik ook niet op tegen, ik doe niet moeilijk. Nee. Je ik ben niet zo uh, kieskeurig. Nee, ik ben een paard. Nou. Ik ga waar ik kan. Ik dat weten maar ik kan waar ik ga. <laughs> Het moment van de waarheid. Het waar moment van de waarheid. Onze eerste demo. Kijk jij hem? Jij, nee, nee. <laughs> nee, nee. nee. Ja, mag ik niet. Je hebt een camera dat is goed. Zo, Dan zijn we. Jongens, de toiletten. 10-100%. Echt heel mooi. Zo. Wij beginnen onze dag met uh, de beweegworkshop. Dan uh, kunnen we alvast goed onze spiertjes losmaken om de hele dag uh, veel interessante demo's en uh, clinics te gaan bekijken. Uh, goed rondhuppelen. En goed, heel, uh, zeker. Anders houden de paarden allemaal niet bij. Nee, precies. En dan kunnen we niet zo snel van uh, hal A naar hal B en naar buiten. En, uh, want we hebben een hele drukke planning voor vandaag. Yes, dus let's go. Uh, mocht je vragen hebben om de break? Of... Is dit jouw formaatje? Nee. Ik kan ik nog de wel bijna niet zien wat ik Nee, echt niet? Ik ga ja, wat pakken pak, pak maar, maar lager. Oh, lager. Ah, oh, kijk. Dat is beter voor mij. Ja. Voel je het werken? Ja. Oh je stressje, zeg maar. <laughs> ik, oh, ik ga kapot zo. Lekker deep squat, Naomi. Waar ben je? Hier, ja, man. ik. bent je ook squat. Oh, no, je er nog zo diep squat. Je zorgt ervoor dat je van ja, maar gaat gebogen... <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Oh, kijk dan. Sorry, Heel netjes. Dat doet uh, ze vaak, hè? Dat zie je, je meteen. Uh, makkelijk kan gaan sprinten. Heel ervaren. Je zo, Prachtig, zo, Naomi. Goed dankjewel. staaltje werk. Kom maar, op. Of hebben jullie allemaal elektrische kruiden oh, Mooie Mooie squat. En omhoog, hè? Oké. Um, Goed, niet pa. alleen zo, met als een hoofd. Zo, ja. ja. Even gooien. Okay. Schouder okay. stretchen. Als hij zo zou trots zijn, dat zie ik. ik Uitnodigen om een echte elf, niet per se dus een echte het te van de Elslijn. Ja. ja, echt prachtig. Els merchandise. Okay, nou, <laughs> nou, nou Obi, wat vond je ervan? Heb je lekker bewogen? Zeker, ik heb mijn ochtend in weer gehad. Ja, dat is helemaal een goed begin blij. van de dag, hè? Okay. Op naar de volgende. Keer. Waar gaan we nu naartoe? Naar hal B Beatrix R-plus training. En daarna spektakel met de Daantje en de mini's. hard werk hier aan de tosti stand? Natuurlijk. Ja, het is, leven. <laughs> Dat is een figuur, ja. Het zijn die vrouw lastig te vallen voor het tosti'tje, maar die gaan we wel delen ja. dan, hè? Ja, want alles is beter als je deelt. Alles is beter als je deelt. Je weet het, hè? Heb jij een lekkere tosti, Jill? Mm -hmm. Hoe smaakt die? Prima. Zo ook door die mevrouw gemaakt? Ja, ik Ja? het is allemaal goed. We willen we hebben we? Ja, we worden goed gevoerd, hè? Ja, het was het ja, probleem dat het goed afwerken de hele dag, dus... Uh... Een soort van free-range ja. vrijwilligers met uh, onbeperkt rielvoer. We lopen mooi. hier uh, behind the scenes, want uh, EQD... Tussen alle sterren van uh, EQD uh, 2023. De grootste sterren, hè? Daar staan belangrijkste. ze allemaal te genieten van hun welverdiende rust en gras. Dat is wel een belangrijk puntje, want de EQD is namelijk uniek in de zin dat uh, zelfs enige evenement paddocks aanbieden voor de paarden in plaats van stallen. Zo kunnen de paarden tussen de shows door allemaal uh, lekker buiten staan en genieten van wat gras, en wat frisse lucht, frisse lucht oh, ja. en wat zonnetje. de vogeltjes, de gezelschap van elkaar, een lekkere bries. Ja. pak wat vragen? Ja. Waar doen jullie aan mee? Ja, ik heb een einddemo. Wat leuk! Ja. Wat doe je? Leuk! Hebben jullie het naar je zin? Jazeker. Dat is het belangrijkste hè? Dat is uh, relaxed. Oh. Twee, twee! twee. Oh, ja! knapper. hoor! Zo weet je dat je moeder van paarden houdt hè? Ja, precies. Ja, als ze de kinderen dit soort dingen laat doen. Pas op, pas op, maar gewoon, op. Ja, ik zou wel, wil je ook even opstappen. We ja, een soort ponyclub. Uh, Serieus? Op, ja, mag oh, Wat cool, wat is die groot! Oh. Jezus! Nou, als je hem battels geeft, doet het goed. In de Dat je hem hoe doe jij mee? Komen. Ja, yeah. omdat ik die aan het filmen ben. Yeah. Oh, dat was de volle effort, hè? Dat was hij helemaal. <laughs> wat yes. zei je? Zwarte ronddingen tegenaan. Oké, mooi, hoor. Oké. Oh ja, het ja, zelf En ik zie ja. hem liggen hier op wortels. En hoe is dat ja. op storm? Ja. Ik vind het wel leuk op deze storm. Uh, en nou zeg over. niet ja. dat het leuker is dan op mijn storm, nee. want dan breng ik deze vlog nu af. Ja. Ja. Doei. En Storm is een kruising Fjord hè? Hoe leuk is dat? Ja, dat is echt wat voor mij, hè? eigenlijk. Oh, dat is. Wat een lenigheid. Dat komt door vermochtend hè? Door die squats die we hebben gedaan. Goede warming-up was dat. En hoe was het? Geweldig. Echt, mijn ogen zijn geopend. Ik ga mijn paarden verkopen. Dus jongens, bitloze dressuren. Jullie hebben het gehoord. Ja, ja. Jullie ja. hebben het, het gehoord. Ge ervaring van mijn leven. Ja. Ik was deze broek nooit meer. Zou ik ook niet doen. Het is een collector's item nu. Een een beetje gepiest. <laughs> Oké, okay, en waar gaan we nu naartoe? Vertel het even. Uh, uh, naar Iris, uh, behind the, the scenes. One uh, the one and only. <laughs> the one and only. Daarnaast. Daar staat ja, ze. Dit is Iris. Iris, wil je een beetje over jezelf vertellen? Ja, ik ben Iris. Ik ben, oh god, hoe oud. Ik ben 22 jaar oud. <laughs> hoe oud ben jij ook weer? ik weet niet over is een. Hoe heet het ook alweer? Staatsgeheim. Had je dit verwacht toen je ermee begon? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb zelf dus zo bij ons geboren. Dus we zijn al uh, 16 jaar. Geweldig uh, okay. joh, dus eigenlijk al bijna heel jouw leven. Ja, klopt. Ja, in het begin had ik dit niet verwacht. We hadden altijd ruzie met elkaar eigenlijk. Oh gern. Ja. Nee, we hebben wedstrijden gedaan en springen, maar dat. Uh, Ah, hij vond er niks aan. Ja, eerst dacht ik, ik stop ermee. mee. Ja. ja, heb ik een tijdje eventjes uh, vrij weinig gedaan. En toen was het gewoon, uh, ja, lon knol eigenlijk. Uh, zo ben ik eigenlijk begonnen met, uh, yeah, met ja. rijden zonder hoofdstel En toen merkte ik eigenlijk dat hij dat, uh, dat, hij Heel dat erg wel leuk vond. vond. Ja. bijzonder eigenlijk, hè? dat hij dat dan wel leuk vindt. Ja. Merk je nu nog steeds dat hij zonder hoofdstel leuker vindt dan met hoofdstel? Want ik ja. hoorde net al in de, in de piste tijdens jouw show, de eerste. Ja. Dat uh, jij vaker zonder rijdt dan met. Ja, nou, toen ik de baan inkwam, ik je natuurlijk hoofdstel. voor de richting voor dat je echt buiten de baan bent. En uh, we deden de eerste paar rondjes in de baan en dan is hij toch best wel gespannen. En toen het hoofdstel eraf ging, ja, dan voel je gewoon een soort lading zakken. En dan is hij gewoon veel rustiger. Uh, veel oh, en toen dacht je, je op een gegeven moment van ook kan Ja, nee, ja precies dat. Nee. 2016 wat? was dat? Op Ik Je mee aan een wedstrijd, Daar ja, je deed mee begonnen. aan een wedstrijd, dan moest je een filmpje insturen. En uh, ja, dan nou, was je bij de leukste filmpjes eruit gekozen en dan mocht je meedoen. En die hebben we toen gewonnen. En toen uh, alle winnaar, hè? Ja is eigenlijk gewoon niet eerlijk. Ja, ja toen zijn we nog een beetje ingebold eigenlijk. Ja. Heb je daar dan ook een soort van missie bij? Van dat je denkt van, hè, kijk, ik heb het heel leuk met mijn paard. Ik heb de oplossing gevonden. Ik wil dat andere mensen dat zien. Ja, ja ik vind het wel belangrijk dat mensen ook gaan kijken naar... Goh, wat vindt mijn paard nou leuk om te doen? Dus niet alleen maar van, nou, wat wil ik heel graag bereiken? Maar ook, wat maakt het voor ons beiden leuk? Je net al zeggen van dat jij... Uh... ...vegan eruit bent. bent. Ja. Als ik naar mijn paard kijk, dan ben ik als, vond ik het heel belangrijk dat mijn paard gewoon een goed leven had. Ja. En als ik dan kijk naar een koe, ja, het is net zoveel je ziet het emotie aan het paard. Dan dieren. vind ik het heel raar om voor mijn paard heel veel tijd en energie erin te steken... ...dat mijn paard het heel erg goed heeft, ja. maar dan tegelijkertijd gewoon... De cool zitten te eten. Want ik vond paardenvlees ook altijd heel naar. Dus dan is juist zo'n dak als deze is echt perfect om te laten zien, om, om jouw boodschap op een hele positieve manier naar buiten te brengen. Ja. Ja, dus dat is uh, vind ik een heel mooi, ja. uh, heel mooi Mijn favoriete evenement. Ja, ik is mijn favoriete. Ja, ja. Jongens, je hoort het hier. Ja, dit is een favoriete ja. evenement. Iedereen op EPD, ja, motto is doe het voor de horse. En dan ja. merk je gewoon. Dat. Ook als het in de ring niet goed gaat, iedereen heeft dat begrip. Ja, het is een paard. Ja. Ik werk heel veel met keuzevrijheid, dus ja, als Salvador er geen zin in heeft, dan, ja, dan gebeurt er gewoon niks. En dat ik in ja. het begin heel moeilijk, dat ik dacht van ja, mensen komen toch wel kijken om iets te zien. En als het dan niet ja, wil, ja... Echt moet je een toch los kunnen laten, ja. Ik snap ja. wel dat je dan misschien de druk voelt ja, het van het niet ik. ik heb ook misschien nog een kleine primeur. Ja, nou. Nu één paard en uh, ik zit te wachten totdat er een heel leuk veuletje geworden gaat worden. En dan uh, kom ik hopelijk volgend jaar, als alles goed gaat, met een tweede paard. Wat vind Een uh, paint quarter. Oh, en best wel jaloers. Oh. Ja, maar het is nog, het is nog even afwachten of dat dit jaar of volgend jaar gaat ja. zijn. Maar het komt er, het komt er. Heel <laughs> erg. Super bedankt in ieder geval. Ja, dat je even de tijd <laughs> voor, ja, voor ons wilde nemen. Ja. ja. Hoe oh, kom we jou nou tegen? Wat kom jij nou met oh, daar nou ja. nou Van buiten. Wat vervelend. Hoe leuk vind je? Hoe leuk vind je het op 1 Hartstikke leuk. Heb je het naar nou je zin? Ja, zeker. Wat vind je van de uh, demo's? Erg leuk, erg interessant. Nou, ja, je wil je aanraden aan een vriend of vriendin? Zeker weten. Hoe <laughs> kom je aan dat ding? Nou, dat is het niet gelukt, <laughs> oh, Wat oh, nog een keer. Wat je oh, leuk, hè? <laughs> Dag. Wat vind je van EQD? Heb je nou je Ik zin? heb een hele leuke dag, zo ja? leuk. Allemaal leuke demo's, allemaal leuke mensen. Ja, Super ja, veel gezellig. Ik heb wel veel gezien, maar ik heb ook veel gekletst. Dus, dus je... Oh, je ik een had meer kunnen leren dan dat ik heb gedaan vandaag. Oh, ja. Wat ja, is dat toch we... niet je favoriet? Oeh, ik moet eruit knippen. Dat weet ik niet. Wow. Wow. Wow. Ja, is moeilijk om, op, op, op, moeilijk om te zien. Het is alleen maar positief. Ja, zeker. Zoveel interessant. Komt ze weer. jouw favoriete moed. Zou je EQD aanraden aan een vriend of Ik <lacht> e zou aanraden aan een vriend of vriend. Zeker, volgend jaar moet je er gewoon weer bij zijn. Ja, dankjewel, geweldig. EQD is the place to be. EQD is the place to be. <lacht> ja, gaat oh, oh. oh my god. Geef haast. Zullen we eens kijken of die kan tippen aan de vlogcamera? Alleen oh, niet echt, bijna. Toch? Hoe gaat het met je? Het allereerste. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, want we hebben ja. al de eerste show van jou gezien. Die, zat, ja. die hebben we gefilmd. En uh, daar ging het even mis. Ja, en dat ging even... Uh... Maar dat heb je echt, kant op. echt super opgelost, ja, fijn. Zeg maar, op een ja. hele fijne, positieve manier afgesloten. En ik kan me voorstellen, van, ja, dat kan altijd gebeuren. Bereid je daarop voor? Ik had het niet verwacht, maar ik had wel een heleboel scenario's in mijn hoofd dat het niet ging lukken. Ja. Dat was behoorlijk veel, hij staat redelijk recent voor de wagen. En die andere is twee jaar gehengst, dus dat is gewoon af en toe een beetje pen in die ass. Ja, dus Ze had wel heel, ja. heel veel in gedachten, zeg maar, wat, wat niet helemaal goed zou kunnen gaan, maar daar was dit geen heel van. Als nee. zoiets gebeurt, dan moet je echt zeg maar, op het moment zelf gaan improviseren en gaan denken van, ja, hoe ga ik dit oplossen? Hoe sta je er dan op zo'n moment in? Nee, het belangrijkste is eerst mijn paard. Even, even terug naar ontspanning. Heel veel weer op aarde komen samen, zeg maar. Ja, hoe pak je dat aan? Zeg maar, ja, heb je eigenlijk... een specifieke manier om dan weer. Rustig te krijgen. Want ja, het is inderdaad gewoon weer een beetje samen met je paard te komen. Dus eigenlijk, ja. echt, echt bij hem blijven en gewoon even zelf ook ademhalen. Het ja. is een moment. Als het over is, is het klaar. Ja. Wat gebeurt is er weer niks Het ja. kan alleen maar door. Maar zijn daar durf ook voor het publiek, ook wel voor mensen kijken, wel, durf maar een stap terug. En dat sowieso in alle shows ook, als het wel goed gaat, als ze op een gegeven moment afhaken, haken ze af. Dan ja, is dan is het klaar inderdaad. Ja. Ja. En dan is ja. het heel goed van jou uh, dat je daar ook vrij in kan laten. Ja. Is dat ook een beetje zo jouw algemene... Want, want hey, jij geeft uh, demos, is dat zeg maar hoe jij er helemaal in staat? Van, uh, probeer alles op de zo vrijwillig mogelijke manier ja, aan absoluut. te leren en uit te voeren en te doen. En ja. hoe begin je dan? En je, het het begint gewoon echt met echt een teamwork met je paard. Ja. Je wil echt samenwerken met hem en ik wil samen met mijn paard iets bereiken. Ik wil niet iets bereiken en het paard wordt daarbij. Ook dat een paard trots is om het te doen. Oh, ja. Hij wil het uitvoeren, hij wil het laten zien. Maar vanuit daar, dan kun je show schrijven, dan kun je demo's geven. Want je paard wil het laten zien. Ja. En hoe ben je een beetje die dag hier aan gekomen? Waar is dat zaadje zeg maar, geplant? Nou, nee, eigenlijk, mijn moeder is altijd al heel erg bezig geweest met hoe kan het anders, zeg ja. maar. Dus ik ben er wel altijd al zo, zo mee opgegroeid, zeg maar, van altijd denken van hoe, hoe kunnen we het anders doen. Mm -hmm. En eerst ik nog wel redelijk traditioneel. Ja, dat, je gaat natuurlijk steeds verder denken en je leest heel veel en je doet onderzoek en je experimenteert zelf. Ja. En op die manier krijg je een beetje je eigen. Trainingsmethode zeg maar. Ik nou, doe natuurlijk ook zadelmak maken en probleemgedrag oplossen. Ja. Dus je hebt heel veel verschillende paarden en daar leer je gewoon zo ontzettend veel van. Je natuurlijk, ieder paard is anders, dus bij ieder paard moet je het net even anders aanpakken. Ja. En dat is eigenlijk ook ja, waar we als, als mensen, als paardenmensen ook mee bezig moeten zijn. Van, nee, wij kunnen wel een leuke manier hebben. Ja. maar dat werkt niet voor alle paarden. Of ik nu aan zadelmak maken ben met een driejarige, mm -hmm. of dat ik met mijn eigen paarden in Liberty ben, het is allemaal een soort spel. Je rijdt hem uh, met lekkerroken, je rijdt ja. hem zonder hoofdstel. Ja. Uh, hoe, je daar, hoe begin je daarmee? Je wil die ontspanning zo goed hebben dat je daar altijd naar terug kan. Denk je dat je daar ook een beetje vertrouwen in het paard moet kunnen leggen? Dat je Absoluut. zeg maar het paard ja. vrij, want ik kan me voorstellen, ja. je geeft het paard eigenlijk alle vrijheid. Ja. Nee, je moet, je moet eigenlijk kunnen zeggen, je mag het doen. Ja. Je moet eigenlijk inderdaad durven zeggen, van ik, ik zit misschien wel op jouw rug, mm -hmm. maar ik vertrouw jou letterlijk met mijn leven. Durf echt samen te werken met je paard. En, en, en ego, zeg maar, past niet in, in, in paardenland. Nee, dat, als je met een dier werkt, maar eigenlijk ook met een mens natuurlijk hoor, uh, moet je dat opzij durven zetten. Ik werk heel erg met één keer met deze, maar zeker meer op één lijn met mijn publiek. Hoi, dat is heel wil bedankt. Heel erg ja. bedanken voor, ja. uh, voor al je wijsheden. En de mooie shows natuurlijk. En, ah, en jullie ook bedankt. bedankt. Ik doe het letterlijk zo hè, let op hè? dit is mijn tactiek. En dan kan je weer met je neus <tie> daar. Kirsten, was dat? Kirsten? Ja. Nee. Hoe, uh, dit is jouw uh, eerste repareren jaren. Ja, uh, ja, hoe beviel het? Ja. Heb je het leuk van dat? Uh, ja, ik heb echt heel veel geleerd en uh, ook wel een traantje gelaten. Ik heb uh, ja? En als jij nou zo'n show zou doen, uh, wat voor muziek zou jij dat willen? Hmm. Uh, een beetje rock of ofzo. Ik denk dat ze dingen aan. De goede show was uh, met uh, Biker Chicks. Ja, uh, yeah, Biker Chicks. Ja, yeah. Biker Chicks van yeah. bike Mars. Oh. Ja. Als jij hier een iemand zou kunnen aanraden die echt eens een keer op één keer is zou moeten komen. Noem eens iemand, dus kijk, uh, ik denk misschien Prinses Amalia zelf, we staan in Amalia Hall. Die zouden wij wel graag willen zien. Uh, dat is jammer. Ja, jammer, dat we die nooit tegenkomen. Nee, ja. komt hier nooit. Die komt hier nooit eigenlijk, nee. Uh, ik heb er ook helemaal heel de hele dag niet gezien, dat vind ik ook wel heel erg jammer. Want dat zou toch wel heel veel meerwaarde hebben, vind je het? Ja, dat ja. ja, denk ik van, ja. En wie zou je, ik wil die aanraden? Uh, iedereen die wat meer moet leren over paarden. Dat is zo echt Goed, ja, Dat is belangrijk. Hé, hey, dankjewel. Teken, ik ben wel tegen was echt in de show, ja, ja. ik was echt middelbaar in de show, ik helemaal, uh, op was ja? helemaal ja, Ik was zo fan, ik stond aan de show te kijken en ik stond echt even met tranen in mijn ogen, het was echt zo mooi, gewoon de muziek. En, en je zag echt dat je zoveel plezier voor ja. ja, echt heel erg mooi. Ja, heel mooi. Ja, heb ik altijd een vraag aan jou van uh, hoe stond jij daar zelf, hoe voelde dit voor jou zeg maar, als laatste show zo op EcoDisc. Hoe kan het van um, ja, jou binnen? Ja, hoe kwam het binnen bij mij? Ja. Uh, ik was best wel zenuwachtig zelf. Ja, Want ik wilde graag. Ik heb ook geoefend en zo, dat weet jij naast me zou lopen <laughs> en uh, nou ja, ik moest het gewoon uh, baby jij uh, uh, gewoon uh, draven en misschien uh, al allemaal is. andere dingen doen. Het vooral heel bijzonder dat er zoveel ja, mensen waren. Dat, dat ja, maar had je dat niet verwacht dan? Nee, dat is toch wel. Allemaal... Ja, het is toch wel weer. Het jezelf wel mee te kort. Het toch alweer tien jaar geleden of zo dat hij echt actief was. Dus dat uh, was wel, dat ze dan toch nog het herinneren, weet je wel. ja, wel ik snap het misschien op. wel dat je het zegt van dat het misschien uh, meer onze generatie was ja. zo, die toen ja, echt, uh, ja, de millennial... Ja, de millennial generatie inderdaad, ja, die daarmee is opgegroeid en je ziet nu toch ook wel op de evenementen dat het toch wel vaak een best jonge doelgroep is. Um, maar ik denk dat die stiekem echt nog heel erg populair is. <laughs> Hoe sluit EQD als evenement zelf uh, sluit het aan bij, jou, bij jouw camera? Nou, wat is de algemene indruk die het op jou heeft achtergelaten? Meer? Ja, ik vind uh, EQD, uh, vooral voor Fus- en afscheidsshow Ja, echt een heel fijn evenement. Want je weet dat hier gewoon veel bezoekers zijn dat die gewoon uh, ja, heel erg met paarden zijn, bezig zijn als de show niet perfect gaat. ...dat je niet meteen helemaal wordt afgerekend ofzo. En... Nou ja, je zegt ja, zelf dus... wel dat je perfectionist bent. Dat kan ik ja. het me heel goed voorstellen, ja, ja. zeg maar, dat je die druk heel hoog legt. Dus ja. ik vond het wel heel knap, zeg maar, dat je dat toch wel een beetje... Ja, ik moest het even ja, loslaten. Ja. Ja. ja, dat kan ik heel goed voorstellen. Dat ik kan even laten gaan of jij niet uh, helemaal deed wat, wat de bedoeling was. Ja, maar dat, <laughs> ik denk wat je zegt ook op het publiek vond het helemaal niet kon ik alvast vertellen hoor. ik was publiek. Nee, nee, nee, nee. ik vond het super leuk, hij zag er zo leuk uit en hij was zo ontspannen en Guus deed ook mee. dus alsnog zeg maar met heel het praatje ja. en zo. dat echt geweldig. ja, daar was cool. ik heel blij om, omdat hij, omdat PJ erbij was, ook al was PJ aan het rondrennen dat ja. hij wel uh, gewoon omdat hij samen was. Guus was, was heel relaxed. hij was niet uh, gespannen. Of, dan, anders had ik geen afscheidsshow willen doen Als die, uh, Nee. Helemaal onder spanning. helemaal in zijn eentje in een zo'n regen. Ja, dat is een Erg inderdaad. inderdaad, ja. ik snap het. Ik ja, een wel, wel, ja. dus wel een beetje een beetje een beetje is wel weet jij een beetje een beetje een dat een beetje een beetje een beetje wel. beetje een beetje een beetje een allereerste aller keer, beetje ja. hij zeg maar beetje ja. ja. hij beetje een beetje een beetje het dan heel erg goed. Ja, hij beetje een beetje een beetje Hij beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje uh, ja, ja, BBJ, ja, in de sport ziet het er wel goed uit. hij is nou, uh, Baby ligt de Tour En met mijn uh, Hengstrijk uh, uh, Grand Prix. Uh -huh. Dus dat, uh, ik heb er hopelijk straks twee Grand Prix paarden mee. Hij was ook de eerste, toch? Was team, ja de eerste die, ja, je echte echte ter wereld? Ja. Bizarre. Uh, dus jij wordt wel echt in de geschiedenis met al die. Ja, echt. Ben je daar trots op? Ja, en de volgende hopen we dat we in het Kenneth Book of records van de alleroudste paarden Ja, dat is een mooi streven. Heel erg bedankt en tot volgend jaar, op, Tot volgend jaar wat ik denk. Ja, ja ik wil het. je geweldig vinden met, met Baby Jai. of met Baby Jai. Baby oh, Jai is ook okay. wel goed geweldig. Hij maakt wel echt kennis met publiek. Hij vindt het ook echt leuk. Dat moet je ook hebben met de Shoka, dat ze het leuk vinden. Hij vindt het wel mooi. Je zag het er echt vanaf, dus dat is echt heel ja. mooi. Ja. ja, super bedankt. Ja. En dan uh, tot de volgende keer. Ja. Hallo, ik ben Priscilla. We hebben ons net al voorgesteld, waarom gaan we het nog doen. Oh ja, wacht. Oh ja. <laughs> dit was de oud. Ik was Priscilla. En dit was de homie. En ik ben ik nog steeds. Dan kun je niet wat jij gaat doen. Dan ben je al klaar met leven. Hoi, uh. ik was Priscilla. Nu nog steeds. Maar de video is voorbij. We hopen dat je het heel erg leuk hebt gevonden. Uh, hier op EQD, wij wel. En we hopen je de volgende keer ook te zien. Shows waren fantastisch. Het publiek was fantastisch. De sfeer was fantastisch. Ik hoef niks meer te zeggen zo. Oké. Okay. Vertel jij nog wat dan? Ik heb al je hebt alles al alles verteld. Oh ja. Niet vergeten. Equiver en uh... oh, ja. Tot de volgende keer bij Equiver en de andere Equiver. Ja. En de volgende Equiday. Zeker.